Ik kan je dit verzekeren, ze is de meest moedige persoon die ik ooit in mijn leven heb tegengekomen. En daarin toont ze zo'n leiderschap. Ze durft altijd de besluiten te nemen die nodig zijn in haar leven en in haar bedrijf, die veel moed vragen. En ook al vindt ze het ongelooflijk spannend om zo'n besluit te nemen en zet ze heel veel op het spel, maar ze doet het. En wat ik het mooie daaraan vind, is dat ze het alleen niet doet voor zichzelf in haar eigen bedrijf. Dat ze juist ook de klant uitdaagt, onze klanten, om ook stappen te zetten die goed voor hun zijn. En ze helpt ze om de moed daarvoor te hebben, om dat te doen. En daar zijn onze klanten zo dankbaar voor. En daar zijn ook klanten die haar grensverleggend noemen. En nou, ik kan dat niet anders dan beamen, dat is ze ook.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 Dat je echt even het spoor bij ze bent. En nu help ik je. En toen zag ik echt de waarde van Laura. Daar ben ik echt heel, heel, heel blij om. Want wat er toen gebeurde is dat we een persoonlijk gesprek hadden met z'n tweetjes. En dat ze ook doorging. Ik, in ieder geval kwam gewoon een frustratie naar boven. Laura ging door. Wat ligt daar dan onder? Wat ligt daar dan onder? En dat was zo fijn. Want ik ben zelf een interviewer. Ik doe vaak de aandacht van mij af. Maar zij ging door. Zij nam niet genoegen met bullshit-antwoorden. En wat gebeurt er de week erop? Drie nieuwe klanten. I keep you not. Toch? Even bevestiging uit de groep. Drie nieuwe klanten. De week erop. Laura heeft me echt uitgedacht om groter te denken. Niet alleen heb ik in één jaar tijd 2,5 ton verdiend, maar daardoor heb ik de keuzevrijheid om een gezin te kunnen combineren met mijn bedrijf. Werken vanuit rust en kwaliteit. Ik ben dankbaar. Ik zou het omschrijven als uh, inspirerend, denk ik. En wat Lara vooral voor mij betekent is dat ze me eigenlijk elke keer helpt om een stap te zetten waarvan ik zelf nog niet wist dat ik eraan toe was. Altijd is dus altijd ja, zeg maar twee stappen vooruit in plaats van je bezig te helpen met dat kleine dingetje waar je vandaag mee aan het uh, klooien bent. En dat helpt me enorm.